besteed veel aandacht aan het voorbereiden van goede vragen in een discussie. En als je een goede vraag hebt, hou er dan aan vast. Dat is wat je kunt leren uit het volgende fragment. We gaan terug naar 2006. De Tweede Kamerverkiezingstrijd mondt uit in een echte tweestrijd. Tussen de zittende premier Jan Peter Balkenende van het CDA en Wouter Bos van de Partij van de Arbeid. Welke van die twee zal de nieuwe premier worden? RTL 4 organiseert een debat tussen de beide Kemphanen en in dit fragment zie je dat Wouter Bos een geweldige vraag heeft voorbereid die makkelijk lijkt, maar voor Balkenende vrijwel onmogelijk is om te beantwoorden en hoe die er vervolgens ook aan vast blijft houden, waardoor Balkenende het met de seconde moeilijker krijgt. Kortom, de tip nadat je hier naar gekeken hebt en ervan genoten hebt, de tip is bereid vragen goed voor... En hou daar vast. Geniet ervan. Dat economisch herstel, dat hebben we samen gedaan. En het is niet moeilijk om zo drie voorbeelden te noemen van bijdragen die u gevraagd heeft van mensen met de allerlaagste inkomens. En bijvoorbeeld de bezuiniging op de huursubsidie of het bezuinigen op het armoedebeleid. Dat zijn dingen die de allerlaagste inkomens geraakt hebben. En ook de middeninkomens hebben een bijdrage geleverd. Denk wat u aan hen gevraagd heeft rond fut en prepensioen bijvoorbeeld. Maar noem mij nou eens drie voorbeelden van iets dat u de afgelopen jaren gevraagd heeft aan de mensen in Nederland met de allerhoogste inkomens. De mensen met allerlei inkomens. We hebben gezegd de mensen in het bedrijfsleven. moeten eerst de zaak maar eens transparant maken. Een code tabaksblad. De maar mensen, wat heeft u van ze gevraagd? Ik, ik heb vervolgens uh, gezegd. dat degenen die bij de overheid werken. dan moeten ze dus goed kijken van kunnen we tot een normering overgaan. En hetzelfde geldt voor mensen in woningcorporaties, ziekenhuizen enzovoort. Maar... Laten we kijken voor normering. <lacht> En dan zeg ik van, want ik, we zijn ook, u doelt misschien op de brief die enkelen hebben geschreven nee, nee, deze Nee, ik doe week niet op de brief. Het gaat mij erom dat iedereen in zijn portemonnee in Nederland gevoeld heeft... dat een bijdrage gevraagd werd om die economie weer op gang te, te brengen. Mensen die, die in de bijstand zaten, mensen die dachten dat ze op een 55e eruit kunnen... van hen allemaal heeft u een bijdrage gevraagd. Zijn, en op, veel van die punten, op veel van die punten heeft u ook nog steun van ons gekregen. Wat u niet gedaan heeft, maar goed, geef me dan twee voorbeelden. Geef me twee voorbeelden van maatregelen die u genomen heeft... Die alleen de mensen met de hoogste inkomens om een bijdrage gevraagd hebben. De mensen met de hoogste inkomens betalen ook de hoogste belastingtarief. Dat is één. Twee. We hebben gezien dat mensen. We hebben gezien Geeft dat u één voorbeeld ook... van iets wat u gevraagd heeft aan mensen ook... met de allerhoogste inkomens. Er zijn ook. Eén mensen... voorbeeld, en ik ben tevreden. Meneer Wester. Um... Ja,